Uh, nou, het is bij voorkeur wel op het voor paardenmensen. Okay. Dat is iets wat je ook wil zien. Ja, ja. dat is wel fijn. Ik doe Goed. Zo. Nou, dan mogen hele Ja. Komt u ja. maar. Het is zaterdag! En we zijn vandaag bij de Go Social Party. En uh, we staan hier achter de, achter de schermen. Maar toch niet zo achter de schermen, dat, want we kunnen wel van alles zien daar. En iedereen kan ons hier zien. Maar... Daar is achter de schermen. In de buurt. Dus uh, we, het is nu uh, bijna half tien. We hebben zo meteen tien uur de opening en dan uh, gaan we roeis Ja. We zo blij zijn, hè? Ja, dat is keer, hè? ja precies, je dus wel ja. enthousiast zijn. Ja, maar wij zijn nog ja. super enthousiast. Ja. ja dan en dan het de foto, hè? is een kans, jongens. Ja. He? Helemaal goed. Dan gaan we gaan nog een de foto. Ja. Dat hier af? Ja, hij staat aan. hè? een Ja. 10, 9, 8, zij? Hi. Dit is smaragd. Ja. Vandaar ook die hele mooie glitters. De hele mooie glitters. Ja. Vind je het leuk, Tess? Dus? Ja. Zin in? Het wel een beetje... <laughs> <laughs> nou, no. spring er maar op dan. Ik kom er niet echt op. met je tastie kan dat sowieso niet lukken nee. natuurlijk. hè? Ruus. Hallo, laat ons terug naar de paard. op z'n schouw. Dit is voor jou mijn eerste ervaring. Ik ben niet zoals een oogverfant. All right, I'm sure. En ik heb vandaag wedstrijd, zie je ook aan mijn knop en aan Bella's knotjes. Heel wel. Moet ik het doen of lukt het wel? Mooie knotjes trouwens. Zeg je? Ik heb er wel één opnieuw gedaan, want die was eruit gevloekt, maar ik wel goed gedaan. Nou, Christine is aan het uh, schrijven vandaag. Tess gaat lezen. Ja, Tess, helemaal niet. Kim gaat lezen. En Kim gaat aan de andere kant staan vanwege het zonnetje. <laughs> vanwege het zonnetje. Ze is even snel de bak overgestoken. <coughs> nou, de papa is hebben een prachtig geslepen bak. Vandaag. ging best goed alleen de tweede proef wou ze niet meer naar me luisteren dus dat voel ik niet zo fijn waardoor uh, ze de teugels uit mijn hand trok in gelop ging als ik dat niet wou en het ging gewoon nog onder maar de eerste proef ben ik best tevreden over nou ik ga nog even een klein beetje uitstappen met een lekkere zonnetje het is wel een beetje warm ik ga hem even uitkrijgen lekker zonder zadel ja, maar Hopel. eigen nee, tijd starten. Ik ga ja, niet even tijd starten. Dat ja, ga ik doen. Maar volgens mij is er al. Uh... Zo houdt het komt goed. Ja. Nou, ik uh, zit nu op Henja en ik heb nog. Even kijken. 20 minuten voordat ik dringen moet. Dus ik ga zo even lekker uh, rustig aan losrijden. Niet al te veel doen, want dan wordt ze moe. En uh, nee. dat willen we niet. Want dan lopen ze de proef niet meer. Um, ja, misschien haal ik wel mijn laatste twee whiskbeestjes dus voor het set. Misschien ook niet. Misschien wel. Maar er zitten wel knotten in. Die zitten er wel half uit Maar ik heb gewoon een redelijke pl plukjes daar afgeknipt. Ik mijn jasje aan, ja. Nou, dat was het kan het heen, ja. ja, je Oké, okay, jongens, ik heb net iets heel treurigs meegemaakt. We zijn aan het barbecueën, ik ging Alice even uitlaten. Toen was er een moordenaar. Dit is de moordenaar. De bier drinken de papa. Maar, iemand anders hoorde ook bij het complot. Nee, dat lieve heersbeestje dat ging bijna. Nee, op het ah, st, st. We hebben nog niks gehoord over een lieve heersbeestje. Deze man die gooide een lieve heersbeestje op de grond. En deze ge, uh, gevaarlijke hond, die heeft het lieve heersbeestje opgegeten. Jongens, verrek allemaal voor het lieve heersbeestje. Hij was heel lief. Hij ontdekte graag. Uh, hij heeft nog een maand gezeten. En hij is nu naar Sterren toe. Sterre, zorg goed voor hem. Nou, ik ga vandaag zo'n zaal rijden, maar niet zomaar. Ik ga zonder zaal springen. Maar ik denk tot het begin met de balkjes draven, want ik vind het echt nog wel heel erg spannend. Hè? Huh. Ja. is ja... Er microfoon, maar ik kan net zo goed hier. Dan zie je het niet. Bij de livestream van Fenna en bij de boer hebben ze hem ook al gezien. Nee, succes. Oh, Bel heeft vandaag. Uh... Bel heeft vandaag uh, een permanentje. Ben je een mooi, Bel? Met je permanentje. Ja, oké. Okay. Nou, succes. een nieuwe vorm van balkjesgraven, jongens. is netjes op de zonjes heen gegaan. Ze heeft wel een paar keer gelijk, omdat ik er niet genoeg controle gaf. Tess is dus een workshop aan het doen. Iets met touwhalsters, halstertouwen, teugels, knopen, nou ja dat. Ik ga lekker rijden, want ik ben niet heel erg fan van het meehelpen bij zulke dingen. Andere dingen vind ik wel heel leuk. Bingo, dat soort dingen. Maar wat ik jullie wilde laten zien is dan. Mooi. Dat is lavendel. Ik wist niet eens dat dat zo kon groeien. Dat wil ik ook in mijn tuin. Dus ik hou ervan. Maar We gaan lekker rijden. Kom paard. Nog meer lavendel daar. O oh ja. Ik ruik niet meer lavendel. Het ziet er wel lavendelig uit. Kom maar. Voort, voort. We gaan vandaag nog niet uh, oefenen op Bianca. Der, uh, Jumpie, Ik heb het nieuwe hoofdstal van Montar. Kijk, cool stad. Gaat hè? Oh, paard. En de enige die uh, tenminste iedereen heeft er al mee gereden. Elisa. Oh, paard. Oh. Oh. Oh. Ho, hey. oh. ho. Hé, ho. Elisa heeft er al mee gereden. Tess heeft er mee gereden. Kim heeft er mee gereden. En ik niet. Dit wordt de eerste keer voor mij. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het zit helemaal met ooruitsparing en zo. Dus dat is nu wel super tof. Ik ga foto's naar Jacob sturen om te laten kijken of ik hem ook netjes gedaan heb zoals het moet. En vandaag gaan we dan uitproberen hoe het werkt. Er zitten ook die teugels aan met dat elastiekje. Dat heb ik bij de unboxing op Instagram toen laten zien. Maar nu gaan we even genieten van het lekker rijden. Even zodat we lekker buiten kunnen rijden. Kijk dan, overal bloemetjes. Dat is toch heerlijk, check. Fantastisch dit jongens. Zo, we hebben heerlijk gereden. Uh, Nieuwe met bevalt heel goed, de teugels zijn super licht, dat vind ik wel fijner dan die andere teugels die ik had, die zijn ook van rubber. Uh, rubber aan twee kanten, dit is leer één kant, rubber andere kant. En hier zit ook van die, uh... kijk, zo van die uh, dingetjes op, zie je dat? Zo, die dingetjes, dus dat is wel heel fijn omdat ik merk dat ik nu mijn teugels minder snel uit mijn handen glip, of eigenlijk niet. Uh, het nadeel is wel dat ik dan misschien net strak vasthoud, dus we moesten wel even onze weg vinden in de elastiekjes die erin zitten, maar uh, na een half uurtje rijden hadden we het wel door. En dan is het eigenlijk heel fijn, omdat zij iets meer beweging heeft door dat elastiek en ik daardoor mijn handen wat, uh, nou ja, ik heb sowieso een stille hand denk ik, hoop ik. Ik hou daar ook niet van om mijn vingers te kneden, dat vind ik allemaal maar stomgeloen. En dat zal vast heel nodig zijn, <laughs> maar niks voor mij. Ik wil gewoon een kneepje geven en dan is het klaar om iets aan te geven. En al dat met de piano spelen, kneden, en ja, dat is niet aan mij besteed. Dan ben ik gewoon slecht eruit of zo, weet het niet, maar dat hoeft voor mij niet. En met deze teugels hoeft dat ook niet, omdat de beweging van het paard ook nog enigszins opgevangen wordt door het elastiekje. En daardoor was de verbinding op een gegeven moment echt heel fijn. En kon ik haar ook iets makkelijker zelfs nog uh, wat ronder rijden. En op een gegeven moment voelde ik zelfs de rug omhoog komen. Nou gaat dat de laatste tijd wel vaker goed. Niet heel lang. Maar het gaat wel vaker goed. Dus, maar het lijkt erop dat dit net even een klein stukje meer helpt. Dus dat is heel gaaf. Uh, ik vind het sowieso heel mooi hoofdstel. Dus dat, is, uh, dat uh, staat buiten kijf. <laughs> ik kwam zelfs een jury toen Kim een L1 proefje aan het rijden was. Door hokje Even open uit en uh, die zei van uh, wat een mooi hoofdstel, ja vinden wij ook. Maar het lijkt ook wel echt fijn te zitten, uh, Verona lijkt er ook wel net nog even ietsje fijner op te lopen. Nou, alsnog, Verona is sowieso een makkelijk paard natuurlijk om nog geef ik laten te lopen, ze is super lief, kan alles met haar, maar uh, dan geef ik laten te lopen zonder dat ze het tong naar buiten doet. Dat is wel een dingetje, maar ik heb vandaag alleen helemaal in het begin even de tong gezien, En voor de rest eigenlijk niet dat aan het hoofdstel te wijd is of dat we net iets makkelijker communiceren, ik weet het niet, maar dat is in ieder geval fijn. Dus al met al ben ik eigenlijk wel heel blij met dit hoofdstel. Maar ik heb er nu pas één keer mee gereden, dus we moeten nog even afwachten. Dan nog update Bel, Bel die ontsnapt was en in het gras was gaan staan. Maar die heeft colesong gekregen en die gaat nog steeds goed, daar is verder niks mee. Uh, gewoon braaf, uh, energiek, uh, blij, heb uh, die uh, gewoon Bel haarzelf. Dus ik denk dat het of goed geholpen heeft wat we gedaan hebben, of dat er eigenlijk niks aan de hand was. Maakt me niet uit. Dus in ieder geval fit, gezond en blije pony. Dus een fit, gezond en blij kind. En nu is het mijn vakantie, dus dat is alleen maar super fijn. Nou, de test al klaar zijn met die touwafers van haar. Dus ik durf wel weer af te gaan zadelen. Het is vandaag woensdag en ik ga met Verona in de springers. Verona is vandaag heel lief. Ja, maar zelfbijt. Pommel? Ja, een lampje. Ja, je wel een beetje... je hebt protector aan. Nee, het is een beetje koud nog. Dus ik heb de wel verlenging aangetrokken. Mm -hmm. Nu ben ik even boerder. Oei! Oei! Oei! ja Oei! ja. Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! Oei! En dat is al kunst. Dus Tessa de een bodybuilding die ik ga vol. Verona zit er uit mee. Buiten nat. Nat. Nee, het ging heel goed. Het was af en toe wel iets te sterk of het iets te hard. Dit is stil. van allemaal. De rijboek zou je zou niet terug herkennen. Niets doen! Want hieronder is het niet nat. Dit is allemaal nat. En dan ziet het er anders uit. Ik moet maar snel alles maar aan beurt gaan geven, want anders overleeft dit leer het niet. Het is vandaag donderdag. En de paardjes staan in de molen omdat het niet zo heel leuk weer is. Het regent. En ik heb een natte kont ik op een stoel heb gezeten. Ze dus zijn vandaag vrij, omdat gisteren heb ik gesprongen met Verona. Bel heeft gisteren ook gesprongen. En ja, weet ik niet. En uh, de paascompetitie is net voorbij en dan was het ineens heel veel, zeg maar, ze vandaag vrij. Ik weet ook niet wat het doen is. Paardje zit wat letterlijk. Wat ben je aan het doen? Nee, niet. Nee, niet. De oh, ik ben ja, bovenaan. Weila's paardje. Oké, succes. Hi paard, was je daar? Hallo, lekker ding. Oh, het is er. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Ik heb het niet. Wat heb je gedaan? Het was gisteren, was het nat, blijkbaar. En toen is het verbogen. Je hebt er al een raar neergelekt ofzo. Dat is Ja, dat ja, kan nog niet zo doen. Ik nou, Ga maar lekker zadelen, je moet zo rijden. Het is vandaag vrijdag. En ik ga in de springles. Vandaag moet ik belletje. Ik heb hier een zin trots op onszelf, wat we hebben gedaan. Ik ben zelf niet boos geworden. En ja, ja. Ik vind het moeilijk? 7, 8, 9? Nou, op het begin, deze in, week, het begin. in het begin deed het heel goed. Dus als wij allebei met elkaar meewerken, dan gaat het goed. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op ons kanaal. Klik dan gelijk op het belletje. Verbelletje fijn. Tot de volgende keer.